deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie het apparaten laten zien van de nieuwe Homey app. Als eerste beginnen we linksbovenin bij de twee wolkjes. Als je daar tikt dan krijg je de chatfunctie van Homey. In de chatfunctie kan je een bericht naar Homey sturen waardoor Homey zal antwoorden of dingen zal kunnen gaan schakelen. Uh, als voorbeeldje ga ik nu eventjes uh, de temperatuur vragen van de woonkamer. Dus dan tik ik wat uh, is de temperatuur in de woonkamer en dan klik ik op verstuur. Nu krijg je netjes een, een bericht terug van Homi met de gemiddelde temperatuur in de woonkamer. Dit kan je ook doen met verlichting of andere schakelaars. En als je de verlichting doet, dan zal Homey netjes de verlichting aan- of uitschakelen. Dus dit is de chatfunctie in Homey. Uh, naast de chatfunctie zien we thuis staan. Daar kan je op tikken en dan krijg je alle zones te zien die je in Homey hebt gemaakt. Ik heb het een beetje onderverdeeld in uh, groepen, zodat ik makkelijk apparaten terug kan vinden. Hoe maak je een zone? Een zone maak je door op het tandwieltje rechtsboven in de hoek te klikken. En vervolgens naar beneden te scrollen of te swipen. En dan staat daar zone toevoegen. Daar tikken we op. En nu krijgen we uh, verschillende uh, waardes die we kunnen gaan invullen. Als je dit ingevuld hebt... Dan kan je op het vinkje rechtsboven in de hoek klikken en de zone wordt toegevoegd. Als je zone toegevoegd hebt maar je ziet dat er iets niet klopt of je wil iets veranderen. Dan kan je er simpel één keer eventjes op tikken. Dan krijg je nog een keer de instellingen en zou je ze eventueel kunnen aanpassen of je kan de zone verwijderen. Heb je dat gedaan, tik dan weer op het vinkje rechtsboven in de hoek. En dan zullen je wijzigingen worden doorgevoerd. Ben je klaar met al je wijzigingen, dan tikken we nog een keer rechtsboven in de hoek op het vinkje. En nu is de zone gemaakt en zal die hier blijven staan. Als je zone gemaakt hebt, kan je de apparaten aan toe gaan voegen. En eh, om apparaten toe te voegen, moet je ze eerst aan Homey zelf toevoegen. En dat doen we door op het plusje rechtsboven in de hoek te klikken. Als je dat gedaan hebt, dan krijg je alle apps te zien die jij op Homey hebt geïnstalleerd. Mocht je nou nog geen apps geïnstalleerd hebben omdat je een nieuwe Homey hebt, kan je dat doen door uh, onderin het scherm op zoeken te tikken en je kan het merk van uh, jouw apparaat uh, invullen en dan krijg je alle apps te zien voor dat merk. Uh, als je dat, uh, die app dan hebt geïnstalleerd, dan tik je op de app. Ik tik even nou eventjes op de inner app. En dan krijg je alle apparaten te zien die door die app ondersteund worden. Vervolgens uh, tik je op het apparaat dat je wilt toevoegen, klik je op installeren en nu zal de installatie wizard voor dit specifieke apparaat tevoorschijn komen. Nu kan je dit, uh, deze wizard uh, doorlopen en dan zal het apparaat toegevoegd worden. Als het uh, apparaat is toegevoegd, dan ga je automatisch terug naar het tabblad en zal het apparaat hier verschijnen. Als je het apparaat goed is toegevoegd, dan kan je hem eventueel nog wijzigen. Het wijzigen kan je doen door het apparaat lang ingedrukt te houden. Zie je we weer rechtsbovenin het tandwieltje en krijg je de instellingenpagina pagina van dit specifieke apparaat. Hier kan je de naam en zone wijzigen. Mocht je apparaat nou geavanceerde instellingen hebben, zie je hier nog een extra balk staan. Daar kan je op tikken en vervolgens krijg je alle uh, extra instellingen te zien. Die kan je hier wijzigen. Tik je weer op het vinkje rechtsboven in de hoek en je wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Hier kan je het apparaat ook verwijderen als je het uh, niet meer in uh, bezit hebt of uh, een probleem zou uh, voordoen dat je het moet verwijderen, dan kan dat hier ook. Voor de rest zien we hier uh, alle waardes uh, van deze rookmelder en we zien nog een tabblad een batterij en we zien nog een uh, tabblad met een uh, tijdsleng. Heb je uh, nou bijvoorbeeld uh, verlichting. Dan zien we hier uh, dat de lampen een beetje dof zijn. Tikken we er een keer op, dan zal het apparaat de lamp aangaan. Tikken we er nog een keer op, gaat hij uit. Houden we de knop lang ingedrukt, dan kunnen we ook gaan dimmen. Het dimmen doe je door uh, gewoon te sliden en dan zal het apparaat uh, gedimd worden. Je ziet ook de achtergrond van het scherm mee veranderen, dus dat is wel leuk. Gaan we even onderin, Dan zien we die balk met die icoontjes. Dan gaan we even bij de eerste beginnen, dat is de aan en uit knop. Hier kan je hem gewoon één keer tikken, gaat hij uit. Nog een keer tikken, gaat hij aan. Daarnaast zit de dimfunctie waar je standaard op terecht komt. Dan heb je een RGB lamp. Dan krijgen we ook uh, deze uh, tabblad erbij, waar je dus de kleur kan gaan veranderen. Hier kan je dat doen door uh, gewoon op de kleur te klikken die je wil hebben. Klik je hieronder op het rondje met al die kleuren erin. Dan kan je ook gaan swipen naar de kleur die je wil hebben. En dan zal je lamp ook naar die kleur gaan veranderen. Daarnaast zien we nog drie bolletjes. En dan krijgen we een tijdlijn van de lamp. Je kan zien wanneer die aan of uitgezet is. Dus dan kan je dat een beetje in de gaten houden, eventueel. Dus zo zet je een lamp aan of uit. Uh, hier heb ik nog uh, verwarming. Ik heb een TADO-thermostaat. Uh, dan kan ik de temperatuur veranderen door gewoon te swipen. Kan ik de temperatuur aanpassen, ja, is het kouder dan uh, de huidige temperatuur, dan zal hij gaan koelen. Is het warmer dan de uh, huidige temperatuur, dan zal hij gaan verwarmen, wat je scherm ook rookt. En dan kan je zien dat hij aan het opwarmen is. Ik zet hem even netjes terug op deze waarde. En je zal nu zien dat de huidige temperatuur is 21,7. En ik wil naar 21,5 gaan verwarmen. Dus hij zal nu gaan koelen. Dit uh, is de apparaat uh, En ik hoop dat jullie dit een uh, leuke video vonden. En dan zie ik jullie graag weer bij een volgende video.